Heb je tekenen van een hartinfarct of beroerte? Bel 112, want ook in coronatijd is het veilig in het ziekenhuis. Zeker als iedere seconde telt. Hoe herken je hartklachten? Als jij of iemand die je kent signalen heeft van hartklachten zoals plotse pijn op de borst, met uitstraling naar armen, schouderbladen, hals, kaak, begeleid door zweten, misselijkheid of benauwdheid. Heb je deze klachten? Bel 112. Hoe herken ik acute klachten in mijn hoofd? Als jij of iemand die je kent signalen heeft van een beroerte zoals scheve mond, verwarde spraak, verlamming in been of arm. Heb je deze klachten? Bel 112. Heb je acute klachten wijzend op een hartinfarct of beroerte? Bel 112. Bij twijfel ga niet zelf dokteren. Ook in coronatijd is het veilig in het ziekenhuis. Twijfel niet. Zorg goed voor jezelf en je omgeving.